Wij zijn op zoek naar nieuwe YouTubers. Wil jij graag het gezicht worden van de HVA? Of wil je gewoon met je gezicht op YouTube? Dan zijn wij op zoek naar jou. Stuur een sollicitatievideo naar het onderstaande adres. Maak hem wel leuk zodat wij erom kunnen lachen. En wie weet ben je al snel onderdeel van ons leuke team. En ga je leuke video's maken? En heb je ooit wel eens een camera vastgehouden? Hou je van YouTube? Kan jij ook goed editen? En kun je overleggen in Premiere Pro? Of wil jij gewoon graag wat extra geld verdienen? Dan zoeken wij jou. Jou! Dan zoeken wij jou. Ik weet nou niet of dit een goed beeld is, omdat dit eigenlijk niet de camera is die we natuurlijk gebruiken, maar ik dacht misschien is het is misschien wel een leuke toevoeging. En wie weet ben je dan. Het is echt een hele moeilijke Thijs of Max. Oké, okay, ik weet met wat er nog was.